Nou, het is een beetje later dan normaal. Nou ja, normaal. Want ik kon mijn uh, oordopjes niet vinden. En zonder muziek gaat de deur niet uit. Ik heb mijn medicijnen ingenomen. En ik moest nog naar de wc, maar ja, dat duurde. Ja, omdat ik uh, de vorige keer natuurlijk ontzettend naar de wc moest voor de grote boodschap. En... Uh, die ik dus gewoon heb laten gaan. Dat voelt niet prettig hoor, zo'n plakkaat in je broek. Kan ik je vertellen. Dus dat is maar goed dat als je in je babyperiode bent, dat je dat allemaal verreekt. Genant! Maar goed. Het is gebeurd. Oh, die lucht is wel heel mooi, jongens. Kijk. Jeetje. Mooi. Ik had een mooie route... Of tenminste, een mooie route. Ik had een andere route in gedachten. En dan moet ik op tijd weg. Maar ja, dat op tijd weg is dus niet gelukt. Ja, ik wilde eigenlijk ook andere dingen laten zien. En het waait een beetje. Het is een stukje frisser trouwens. Maar ik heb maar een uur om te lopen natuurlijk. Want ik, ik ga echt niet vroeger opstaan. Half vijf gaat de wekker. Dat vind ik eigenlijk wel vroeg, vroeg genoeg. Maar besef wel, mensen. Dit is de week. Ik wil het eigenlijk een week doen om te proberen. Maar ik vind het ook wel heel leuk om uh, ja, van alles en nog wat te zien en te fotograferen en te filmen. Ik heb op mijn video geen 100 likes. Maar ik, ik heb wel hele mooie reacties gekregen daarop. Um, dat ik niet moet opgeven. Ik heb ook zitten denken om uh, met de fiets eerst ergens heen te rijden, maar daar verlies ik zoveel tijd door. Afgelopen weekend heb ik ook uh, heerlijk gelopen langs het water met vrienden. Uitwezen eten aan een tafel met uh, anderhalve meter uh, ruimte ertussen. was super gezellig. Maar zij kwam ook met een app voor. Een alternatieve Nijmegense vierdaagse. Ze vroeg ja, of ik mee wilde lopen dan. Oeh, dat is 10 kilometer. je daar kan je voor kiezen, geloof ik. Dus dat, ik denk dat ik dat wel ga doen. Dat is misschien, ja, dat is gewoon veel leuker natuurlijk als je met meerdere mensen loopt. Ik ga even muziekje aanzetten. En dan de pas erin. Here we go. Nou, hi lieve mensen! Daar ben ik weer! Dinsdag, week 2. Zoals jullie misschien al gehoord hebben, was mijn selfie stick kapot gegaan. Maar ik bedacht mij dat ik ook nog de... Hoe noem je zo'n nee. ding? Ik zal hem even laten zien. Die! Zo, dat ik even niet weet hoe dat ding heet. kom er even niet op. Dat ding heet een gimbal. Ik wist het ineens weer. Maakt wel hele mooie beelden. En dat is ook wel een stuk zwaarder hoor. dat jullie deze beelden heel mooi uh, vonden. Het is natuurlijk wel heel anders met een gimbal, het is wel heel mooi. Heel leuk. Maar het is voor zes, ik ga het douchen, aankleden en uh, ontbijten en naar mijn werk. Goedemorgen, nou, het is woensdag 1 juli, 10 uh, over, bijna kwart over vijf en het regent. Ik wilde dus lekker uh, een lekkere stukje op de fiets en dan gaan lopen om ook andere beelden te laten zien en om, voor mij om een andere omgeving te lopen. Maar ja, het regent en dan denk ik, ja, ik moet wel bewegen, maar het moet wel een beetje leuk zijn. Dus dat doe ik niet. Gelukkig heb ik dan geen hond nu. Maar ja, nee, dit vind ik niet zo leuk. Dus uh, ja, dan ben ik een beetje vroeg wakker. Ik denk dat ik dan maar ga wachten tot het vanmiddag misschien uh, wat droger wordt. Als ik uit mijn werk kom, dan wandel ik gewoon naar mijn werk in plaats van ervoor. Nu maar even wat eten, denk ik. En video editen. Want dat vind ik leuk. Dus ik zie jullie uh, hopelijk straks weer en uh, anders morgen. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen horen. Ik ben dus gewoon uit mijn werk gelijk gaan lopen. Want ik ken mezelf als ik eenmaal thuis ben en ik ga zitten. Kom ik met mijn dikke reet niet meer van de bank af. Dus ik denk, ik ga gewoon lopen. En uh, het is niet eens koud, het waait alleen hard. Ik heb eigenlijk geen loopschoenen aan. Maar ja, hoe cares. Ik heb de stappen tellen weer aangezet. En uh, kijken wat ik nu allemaal tegenkom. In ieder geval een hoop water en een... Uh, een brug. Het voordeel hiervan, natuurlijk, is dat ik niet hoef te haasten. Ik heb alleen nu geen selfie stick of uh, mooie apparatuur bij me, want uh, is ook de gimbal niet. Die had ik wel op mijn werk uh, thuis laten liggen. Mijn telefoon had ik natuurlijk wel bij me. Ik heb geen haast, maar mijn maag zegt wel dat ik naar huis moet. Ik ben dus over de brug heen gegaan en een klein stukje naar het industrieterrein van Zwijndrecht. En nu ga ik weer over de brug terug en nu zie ik er weer water. Wat ik normaal dus ook doe is de telefoon even op de grond zetten, zodat ik er langs loop. Maar met zoveel mensen op pad durf ik dat niet echt dat als ik dan een paar stappen verder weg ben dat ze de telefoon gaan pakken en denk van hey die is voorbij Je maakt wat mee als je wandelt, hè? Ja! Daar ben ik weer! Ik ben dus nu terug van wandelen. Dit heb ik dus gelopen. Woehoe, wat een end jongens. Dat ga ik natuurlijk weer even met jullie delen. Want dat vinden jullie ontzettend interessant. Zo dus niet, dan heb je pech. Ik deel het gewoon. Ik heb nu een uh, dikke Turkse pizza. En Turks brood. Lekker. Mm. Mm -hmm. Weten jullie nog dat ik het gehad heb over de Summer Swap? Ik heb een pakket binnen. Die ga ik openmaken. Ik weet niet wat erin zit. Want het zijn allemaal cadeautjes. Maar uh, de unboxing van de Summer Swap... Dat doe ik in een andere video. Dat komt niet in deze video. Want dat, dit, dit is de wandelvideo. Dus dat wordt een hele aparte. Misschien dat ik er dus volgende keer twee video's in de week plaats. Nou, gekke huis. Zo zeg ik dat ik ermee stop. En zo heb ik ineens heel veel, te, heel veel te doen. Maar uh, dat was wel mooi, die, uh, dat water aan het water en zo. Tenminste, ik vond het mooi. Als jij het mooi vond, even een duimpje omhoog. Hè? Nou ja, ik heb in ieder geval weer gewandeld. Morgen weer een dag. Ik hoop dat het uh, morgenochtend weer mooi is en anders uh, wordt het weer morgenmiddag. Of misschien wel morgenavond. Wie weet. Tot morgen! Nou, zoals uh, jullie hebben gezien, heb ik een stukje gefietst. Daar staat mijn fiets. Ik ben uh, gewoon erg heen gefietst. En um, kijken waar ik uit kom. De stappen loopt weer bla, -de -bla, -de -bla, -de bla, Dat dezelfde keer hetzelfde, maar de omgeving dus niet. Nou, here we go. ik loop dus uh, in een park, maar eerlijk gezegd vind ik het toch wel een beetje eng. zo so only the lonely. super mooie geluiden hoor ik. ik heb geen radio aan, eventjes. Dus, ondanks dat ik een, kop, een headset of koptelefoon heb gevonden, die wel in mijn oren blijven zitten, ga ik toch een keertje draadloze halen. Want iedere keer als ik dan beweeg, blijft mijn knie weer aan het snoer hangen en dan trek ik het ding eruit mijn oren. Niet handig. Maar ik moet wel een beetje op de tijd letten. Ik moet nog een stukje terugfietsen, moet ik ook even in houden. En vandaag is mijn mans jarig. Yay! Gefeliciteerd mans! Goedemorgen. Daar ben ik weer. Mijn loopoutfitje verdient niet de schoonheidsprijs, maar ja, ik weet het niet wat ik aan moet. Ik moet in ieder geval wel zakken hebben voor al mijn apparatuur. Vandaag heb ik mijn stappenteller op 6 kilometer gezet. Dus ik moet doorlopen en ik ben volgens mij wel... Afgevallen. Ik kan het voelen, ik kan het zien, dat is wel lekker. Daar doen we het voor, onder andere en voor mooie beelden. En als het helemaal mee zit, ook voor jullie. Want uh, aan de aantal likes kan ik natuurlijk zien of jullie dit leuk vinden, ja of nee. Want zo'n gimbal, ik heb nu deze hele week uh, met de gimbal gelopen. Zo'n gimbal is toch best zwaar. Dus mijn armen worden ook gelijk getraind. Ik wil ook eventjes klagen. Gisteren ben ik ook nog even wezen shoppen en ik kom in een winkel, daar uh, had ik schoenen gekocht. Althans die wilde ik gaan kopen en die verkoopster die was de hele tijd aan het bellen in een taal die ik niet verstond. Ik kom bij de kassa dus ik denk nou, ze zal wel ophangen of iets dergelijks. Nee. Ze gaat gewoon door met bellen. Ik ben daar schoenen aan het kopen en ze gaat gewoon door met bellen. Ze hield me amper, ze stopt het bonnetje in de schoenen. Ik denk, krijg ik nog een tas of wordt er nog gevraagd of ik een tas wil? Geen idee. Nou, ze, ze was gewoon door aan het bellen en ik verstond er geen klap van. En op de ramen stond, alles moet weg. Dus ik dacht, nou doe eerst die verkoop, ze dan maar eens weg. Want het is echt bizar. Tien over half zes is het. Als ik zes uur thuis wil zijn, moet ik toch echt hard doorlopen nu. Ik ja, zit Weer lekker op de bank, uh, voordat ik moet gaan werken. Ik kan natuurlijk ook naar mijn werk gaan lopen, zodat ik de vijf, de zes kilometer haal. Maar dan moet ik zo opschieten nu. En ik vind even acclimatiseren, zo op de bank met een bakje thee, wel lekker. Dus dan vind ik het allemaal zo gehaast. Dat vind ik net niet prettig. Ik zeg uh, morgen in het weekend, morgen zaterdag, weer een poging.